Terug bij Zorgboerderij Vrij. De bonnes zijn te zien, maar ze zijn een beetje ver weg. Ja, daar zeker ik een. Dat is Joyce. Dat is Patek. De Shetlanders zijn natuurlijk voor hooi aan het eten in de container. Ja, die hebben de bar, dat zijn de bazen. Die hebben het eerst recht. Deze moet toch naar de kantine, of naar de, de boerderij.